Welkom bij de cursus Websites bouwen. Mijn naam is Ruben Arms, ik ben een 24-jarige internetondernemer en ik kom uit Kampen. Vanaf mijn vijfde ben ik eigenlijk al geïnteresseerd in computers, in het ontdekken van dingen op de computer, uh, in het bouwen van websites uh, en ga zo maar door. Vanaf mijn elfde uh, bouwde ik mijn eerste website en ontdekte ik niet alleen dat websites bouwen niet alleen leuk was, maar ook dat websites bouwen ja, best wel veel geld opleverde. Zo ging ik uh, op mijn veertiende met mijn moeder naar de Kamer van Koophandel uh, om me in te schrijven en uh, zag ik niet alleen uh, verbazingwekkende gezichten maar kreeg ik ook nog eens de titel jongste ondernemer van de regio. En uh, dat leverde uh, krantenartikelen op. Uh, ik heb namelijk twee keer heb ik in de krant gestaan en uh, ja, daar was ik op die leeftijd uh, heel erg trots op. En uh, nog steeds wel een beetje. Dus uh, ja, vanaf dat moment uh, ging ik verder met websites bouwen. En uh, ja, op mijn 16e stopte ik met school. Uh, omdat ik, uh, ja, ik dacht, uh, als je ergens goed in bent, waarom zou je dat dan niet gaan doen? Uh, dus uh, vanaf dat moment bouwde ik vooral veel geavanceerde webshops. Uh, ik uh, automatiseerde bedrijfsprocessen van uh, verschillende bedrijven. Uh, en verdiende daar redelijke centjes mee. En op mijn 21ste uh, startte ik een bedrijf met uh, twee partners op internet en begonnen we een e-mail marketingbedrijf. Uh, ik was op dat moment uh, programmeur, dus ik bouwde onze website. Uh, ik bouwde uh, vooral de, de, uh, de automatisering van onze website. en uh, Ik was verantwoordelijk voor, voor alle techniek die aanwezig was. En uh, zo automatiseerde ik uh, ja, van alles, eigenlijk uh, op logistiek gebied. Dus het versturen van herinneringen, het versturen van brieven, uh, uh, het inlezen van bankgegevens. Uh, ja, noem maar op, ik kan het zo dus gek niet bedenken, maar uh, ik automatiseerde het wel. Op dit moment uh, ja, leid ik een team van, uh, van webontwikkelaars, van programmeurs, uh, zodat uh, die uh, de juiste dingen in ons bedrijf doen. Uh, naast het uh, leiden van programmeurs, uh, doe ik, uh, de afgelopen twee jaar geef ik uh, cursussen en trainingen op het gebied van website bouwen. Want ja, eigenlijk vind ik dat iedereen moet gewoon, uh, kunnen, moet iedereen moet gewoon websites kunnen bouwen uh, en uh, meegaan met deze trend. Als je gemerkt hebt, zie je dat steeds meer winkelpanden in de, in de winkelsteden leeg komen te staan, en dat is niet voor niks. Steeds meer webshops worden geboren en steeds meer internetondernemingen komen erbij. Uh, wat je ook ziet is dat de oudere, oudere generatie gaat mee met de trend. Die uh, koopt smartphones, die koopt tablets, uh, ja, laptops, noem maar op. Dus als die, als die al meegaan, ja, dan, uh, ja, dan kunnen, kunnen wij ook niet meer achterblijven. Dus ik vind eigenlijk gewoon dat iedereen websites moet kunnen bouwen. Uh, in deze cursus ja, leer ik dus ook websites bouwen. In les 1 A en 1 B gaan we bezig met het installeren en het downloaden van software. Uh, en uh, bouwen we de eerste webpagina. Les 1 A en 1 B zijn, zijn misschien uh, wat saai. Laat je daardoor niet demotiveren en uh, ga gewoon door. Het is aan het begin misschien best pittig, maar als je eenmaal de logica hebt gevonden, dan denk je van, ah zo zit dat dus. En uh, ja, dan is dat best makkelijk. Nou, het voordeel van, uh, van website bouwen, dus als je daar goed in bent, kun je daar een aardig centje mee verdienen. De gemiddelde website die, uh, die in het bedrijfsleven gebouwd wordt, ligt tussen de 3 en de 8000 euro. Dus ja, als jij websites kunt bouwen en je wordt er goed in, dan kun je daar dus heel leuk geld aan verdienen. En kun je uh, eventueel uh, bedrijven in je regio uh, een website verkopen. Nou, wat is er nog leuker dan een leuke website bouwen en er nog geld mee verdienen ook? Ik hoop dat je veel plezier aan mijn cursus gaat beleven en ik bedank je voor het kijken van deze video en tot zometeen.